Soms wilt u wel eens grote bestanden versturen. Bestanden die te groot zijn om via de e-mail te sturen. Als u simpelweg één of meerdere bestanden wilt versturen, dan raad ik u WeTransfer aan. Dat is een gratis website waarmee u bestanden tot 2 GB kunt versturen. Mocht u andere toegang willen geven tot een map op uw computer, dan raad ik u Dropbox aan. Maar in dit filmpje laat ik u zien hoe u simpelweg bestanden van punt A naar punt B stuurt door middel van WeTransfer. Eerst gaan we naar wetransfer.com. Stap 2. Voeg de bestanden toe op WeTransfer. Ik heb hier twee bestanden. Je kan ervoor kiezen om één bestand te versturen, maar ik kan ze ook alle twee selecteren. Dat is heel simpel. Linkermuisknop ingedrukt houden. En het veld eroverheen slepen. Nu heb ik beide bestanden geselecteerd. Nu kan ik ze openen. Nu voegt hij beide bestanden toe. Ik zou nog veel meer kunnen toevoegen. Ik heb nog 1,8 GB aan ruimte over. Maar dat doe ik op dit moment niet. Het gaat even om een demonstratie te geven van hoe het werkt. In het veld hieronder kunt u één of meerdere ontvangers toevoegen. Ik stuur hem nu aan mezelf. Maar je kunt zoveel e-mailadressen toevoegen als u wilt. Ook belangrijk om uw eigen e-mailadres toe te voegen. Dan weet de ontvanger van wie dit bestand is. En ook is het soms wel goed om even een bericht erbij te doen om even aan te geven wat het bestand is wat u verstuurt. Als we het allemaal hebben ingevuld, dan kunnen we beginnen met het uploaden van het bestand en het dus het versturen van het bestand of de bestanden naar het aangegeven e-mailadres. Het is belangrijk wanneer het bestand aan het uploaden is, de browser niet te sluiten. Terwijl het uploaden bezig is, kunt u gewoon verder gaan met andere activiteiten op de computer, zolang u maar onthoudt om niet het venster te sluiten. Minimaliseren kan dus wel. Als ik nu kijk in mijn e-mailbox, dan zie ik dat ik een mailtje heb gekregen via WeTransfer. Van info.mdcmedia.nl Hier zie ik dat het bestand een week te downloaden is van de site van WeTransfer. Als ik klik op de downloadknop, ga ik naar wetransfer.com en kan ik het bestand downloaden. En zo kunt u eenvoudig bestanden oversturen via WeTransfer.